Niemand weet precies wat er gaat gebeuren als corona dadelijk eenmaal ons land heeft verlaten. Wat we wel weten is dat het waarschijnlijk is dat het opschalen van de industrie de nodige problemen met zich mee gaat brengen. Wereldwijd heeft de productie van grondstoffen hebben stilgestaan. Voorraden hier in Nederland die zijn een heel eind opgebruikt. Het is heel waarschijnlijk dat er cashflow problemen gaan ontstaan bij bedrijven. Dus er zijn er nog wel een paar voorbeelden te bedenken. Het loont zich daarom ook om nu je bedrijfskundige basis op orde te brengen, zodat je klaar staat voor onvoorziene situaties straks. Wij zijn Verenstaal. Wij helpen MKB-productiebedrijven de kosten voorspelbaar te maken, risico's te beheersen en stilstand te voorkomen. Elk bedrijf kan het bedrijfsresultaat verbeteren door of de omzet te vergroten of kosten te besparen. De dus zijn kostenbesparingen zijn vaak wel effectiever op de korte termijn om het bedrijfsresultaat te verbeteren, maar kunnen ook leiden tot grotere risico's. En als je nu kijkt naar de supply chain, dan zijn daar vaak erg veel mogelijkheden om risicogestuurd kostenbesparingen door te voeren. Zo hebben inkoopportfolioanalyses voor onze klanten geleid tot een besparing van tot 15% van de netto inkoopwaarde. Nou, dit leidt dus direct tot een verbetering van je bedrijfsresultaat. Hebben jullie nou ook interesse om je bedrijfskundige basis op orde te brengen en kun je daar hulp bij gebruiken? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.